Urk, dat is voor mij de parel van Flevoland. Ik ben niet voor niets niet burgemeester van Urk geworden uiteraard. Prachtige gemeente met een hele sterke eigen identiteit. Nu gelegen in de polder, maar vroeger in het water. In de eerste instantie mijn behoort maar een ondernemervolk en een hele hoge ambitie voor de maritieme werkgelegenheid. Kijk, we hebben natuurlijk de oude haven van Urk die toeristisch een sterk trekpleister is. Maar we zijn bezig met de ontwikkeling van een werf waar negen bedrijven gaan samenwerken in de scheepsbouw. Op dit moment vindt er een hele transitie plaats. Fossiele brandstoffen, ja, moeten afgebouwd worden. Alternatieve brandstoffen moeten er gezagd worden. We zijn druk bezig met een koude warmtenet waarmee we een woonwijk gaan voorzien met restwarmte van een industrieterrein. Dat gebeurt hier op Urk en daar hebben wij de steun van de provincie dringend bij nodig en die geeft de provincie ook maximaal We zien een hele sterke impuls en stimulatie vanuit de provincie en dat is wel erg fijn. Die samenwerking is essentieel om uiteindelijk resultaten te bereiken en ik denk dat we die prestatie ook leveren. Dus Urk heeft weliswaar een belangrijke identiteit ook vanuit haar verleden, maar heeft wel degelijk ook een moderne identiteit naar haar toekomst. Nou voor veel mensen is de provincie een ver van mijn bed show, maar men beseft onvoldoende daarmee denk ik dat deze provincie heel dicht bij gemeenten staat. Deze provincie is heel belangrijk voor een gemeente Urk. En dit maakt ook eens te meer duidelijk dat je een provincie nodig hebt en dat je moet gaan stemmen bij provinciale verkiezingen, ook in het belang van Urk.